Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 21 augustus. Laat de Heilige Geest je van het doen naar het zijn leiden. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Handelingen 1 vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuigen zijn, tot aan het uiterste van de aarde. Ik herinner mij dat ik als wedergeboren christen actief betrokken was in het kerkelijk leven, maar dat ik geen overwinning zag op het gebied van mijn problemen. Ik dacht dat als ik handelde als een christen en het leek alsof ik mijn zaken op orde had, ik gelukkig zou zijn. Maar het goede doen was niet genoeg. Ik moest van binnenuit veranderen. Handelingen 1 vers 8 spreekt over het ontvangen van Gods kracht om zijn getuigen te zijn. Merk op dat het niet zegt het doen van een getuigenis, maar getuigen te zijn. Het doen is iets anders dan het zijn. Ik had mijn buitenkant opgepoetst, maar mijn innerlijk leven was een puinhoop. Dikwijls ontplofte mijn innerlijke onrust en kon iedereen zien dat ik niet de persoon was waarvan men dacht dat ik was. Gelukkig kwam ik op het punt dat ik wanhopig verlangde naar een aanraking van God in mijn leven en wist dat er meer moest zijn dan wat ik tot nu toe ervaren had in mijn relatie met hem. Toen ik in gebed naar hem uitschreeuwde om hulp, raakte hij mijn leven op een krachtige manier aan en door de uitstorting van de Heilige Geest kreeg ik ware liefde voor God en zijn woord als nooit eerder tevoren. Nu hoefde ik niet meer te doen, net alsof. Ik moedig je aan om dezelfde kracht van de Heilige Geest te ontvangen. Laat Hem je van het doen naar het zijn nemen. Laten we samen bidden. Heilige Geest, geef mij uw kracht, zodat ik van het doen naar het zijn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 @streepje-meyer.nl